Ik maak liever zelf mijn regels dan dat ik regels volg. Eerst leren en dan feesten. Feesten kan altijd. Ik wil skills leren die er echt toe doen tijdens mijn werk.